Rogier, Wa wangen, zo, wangen, wat kan je er allemaal mee? Wat is het, wat kan het mis mee zijn? Nou ja, ik, ik, ik heb een heel erg, ik heb de neiging om heel flauw grapje te maken. Je kan erin knijpen, maar het punt <laughs> dat is... Dat mag is, wel leuk. <laughs> Oké, <okay. laughs> okay, maar in ieder geval, de wangen is eigenlijk heel simpel. Ze kunnen of te ingevallen zijn of ze kunnen te dik zijn. Oké, okay, ja. dat zijn de twee dingen. En Wat zijn, kan je daaraan doen? Nou ja, goed, als ze wat te dik zijn... Uh, dan, uh, en het lukt niet om af te vallen, dan kan je ze op, eventueel oplossen met een vetoplosser. Maar uh, als ze echt ingevallen zijn of heel veel rimpels hebben, dan, uh, dan moet je dat gewoon opvullen. En uh, eigenlijk is het in een samenhang met de jukbeenderen dat je dat echt in een mooi uh, ja, uh, geheel, weer geheel weet te maken. En dat opvullen dat gebeurt weer met fillers? Denk met fillers. Ik. Er zijn weer meerdere mogelijkheden. Uh, we gebruik je meestal de volume vergrotende Filler. fillers, ja. uh, daar zijn er weer van Radiesse, uh, Algenes, uh, Juvederm, uh, hele, heel veel, uh, maar ze zijn allemaal wat, wat dikker, ja. iets dikker. Uh, je kan ook wat oppervlakkiger werken en dan werk je weer met uh, bijvoorbeeld een Pelotero uh, of, uh, of een, uh, een Profilio, ja. als er heel veel van die lijntjes zijn. En natuurlijk kan je het vet kan je ook weer verplaatsen met de Silhouette Soft om yes. dat allemaal in te krijgen. Nou, en natuurlijk, als het echt heel veel van die reepeltjes zijn, kan je weer met de plexer, kan je dat helemaal opvlakker wegkrijgen. Ja, zo, zo, zo ga je Zoveel je... uh, mogelijkheden ja. keer. En Wat ja. kan iemand verwachten die komt bij jou binnen, jij kijkt naar die persoon en dan? Nou, dan geef ik natuurlijk gewoon uh, een advies, uh, de resultaat is afhankelijk van de behandeling wat je doet. Dus ongeveer houdt het een, een jaar tot zo'n drie jaar kan het aanhouden. Ja. En het is een beetje weer afhankelijk van wat mensen willen, willen en wat, wat, het uh, ja, wat het probleem is. Ja, ja, duidelijk. Nou, dan ga ik die voor jou proberen samen te vatten, hier. Uh, want wangen, er kunnen dus eigenlijk twee dingen mis mee zijn. Ze kunnen of ingevallen zijn of net dat uh, je hele bolle wangetjes hebt. Bij de bolle wangetjes is het vaak een vet oplosser wat je kan gebruiken. En bij ingevallen uh, wangen zijn de fillers weer aan de orde. Maar uh, soft silhouetbehandeling kan daar ook uh, bij gebruikt worden. En een plexor natuurlijk die voor heel veel andere dingen ook gebruikt kan worden. Ja. En dan uh, heb je weer stralend mooie, roze schattige wangetjes. Ja. Toch? Precies. <laughs>